Hey Inge, hey Jordi. Ik ben het Tom of Patrick van Hotel 13 en ik ben in de studio van Hotel 13 En ik wens jullie een mooie uh, kerstfest. En uh, ja, dat is het. Nou. Groetjes. Nou, kijk, zoals beloofd Jordi en Inge, even de groetjes van, uh, van Patrick. Van Tom uit de serie. En uh, nou ja, ik hoop dat ik jullie een beetje, een beetje blij heb kunnen maken. Nou, we zien elkaar. Eh, uh, van de week. En doe